Of je nu een e-mail maakt of je werkt in Word, Excel of PowerPoint, een herkenbare identiteit, is belangrijk. Huisstijl is meer dan alleen een logo. Het is de complete uitstraling, zoals een indeling, lettertype, de aanhefregels, de aanspreekvormen, ook het taalgebruik. Denk ook eens aan intelligente tekstblokken, bijvoorbeeld bij offertes of algemene voorwaardes. Wist je dat je met DigiOffice huisstijl meertalige ondersteuning hebt? Zo hanteer je automatisch de juiste opbouw aanhef en ondertekening in de juiste taal. Wat zijn nu de voordelen van het werken met huisstijlsoftware? Alle documenten worden met de software standaard voorzien van de juiste huisstijl. Dus inclusief logo's, formats, adressen en eventuele slogans. Veel organisaties voeren regelmatig wijzigingen door in de huisstijl, zoals bij een verhuizing of als inhaker op de actualiteit. En denk dan aan een oranje logo tijdens een voetbaltoernooi. Zonder huisstijlsoftware kan het veel werk zijn om de wijzigingen consistent en in alle documenten door te voeren. Met huisstijlsoftware wijzig je dit centraal en zorg je er dus voor in één handeling dat alles weer up-to-date is. Kan huisstijl integreren met informatie uit andere softwarepakketten? Denk hierbij aan factuurgegevens of informatie uit het HRM, ERP of CRM? Dat antwoord is ja.